Livestreams ontvangen 10 keer meer reacties dan reguliere video's op Facebook en ontvangen 80% meer interactie. Nou, hoe hoog je livestream komt in nieuwsfeed hangt niet alleen af van hoe lang mensen je livestream kijken, maar ook wat ze ermee doen. Zetten ze dus bijvoorbeeld het geluid aan en zetten ze dus je video fullscreen. Je kunt je livestream eerst testen op audio en kwaliteit onder OnlyMe. En onder dit knopje kun je filters toevoegen, tekst of doodles en je video's spiegelen. Ook kun je 360 graden livestreamen op Facebook, maar nog niet bekijken met de VR-bril. Nieuw is Live Chat with Friends, waarmee je samen met je vrienden een livestream kunt maken. Dus vanaf verschillende plekken toch samen livestreamen of met vrienden een livestream kijken en daarop reageren in een privéchat. Meer Facebook tips? Ga naar fw.nu.